Martin Wissekerke, D66. Wij vinden dat het voor een overheid niet erg is om schulden te hebben. Maar je moet het wel in de gaten houden. En als je dat scherp doet, dan kun je juist investeren in de samenleving.